Dan wil ik nu het woord geven aan Wanne. Wanne was kindercoach. en Vertel je verhaal. Ja, inderdaad. Ik was uh, twee jaar geleden voor het eerst bij een evenement uh, van Laura. En ik zat helemaal vast op dat moment. Ik had een uh, praktijk voor gezins- en kindercoaching in Amsterdam. En uh, nou, dat liep best aardig, maar ik moest echt voor iedere klant moest ik vechten. En het thema van dat evenement was uh, kies je niche. En uh, ik weet nog wel dat ik Laura echt niet leuk vond op dat moment. Ik vind alles leuk om te doen en uh, we hebben samen toen gezeten om te kijken van wat zou dat dan kunnen zijn en daar is toen eigenlijk ter plekke Succesvol Scheiden geboren en vanaf 1 januari 2014 ben ik begonnen met mijn concept uh, in de wereld te zetten Succesvol Scheiden, een methode die ouders leert om op de juiste manier te scheiden zodat hun kinderen niet in hun vechtscheiding hoeven te belanden. Dat is het allerbelangrijkste, he. persoonlijke groei nou. Echt, daar ben ik Laura heel dankbaar voor. Ik moest ook echt een ander iemand worden om dat te kunnen doen. En uh, ja, ik ben, ben iedere dag nog dankbaar hiervoor dat ik uh, daar ingestapt ben. En dat was niet gemakkelijk, want ik moest geld lenen. Ik had het oh. helemaal niet liggen, hè. Ik moest mijn schoonmoeder bellen. Nou, jij zei nog, vreselijk. <laughs> ik had geen geld, dus ik moest mijn schoonmoeder bellen van, kan ik het geld van je lenen om in het programma van Laura te kunnen stappen? En gelukkig heeft ze ja gezegd en ik heb haar alweer terugbetaald uiteraard. En uh, mijn hele leven veranderde. Kun je iets vertellen over hoeveel je, je verdiend hebt? Nou, op dit moment is het nog een beetje wisselend. Want ik geef training aan professionals en ik geef VIP-dagen, drie programma's aan ouders. Maar ik zit op een gemiddelde van ja, tegen de 10.000 euro omzet per maand. Dus daar ben ik echt ontzettend uh, blij mee. Ja, oh, super. APPLAUS ja, Mooi, gewoon. Um.